Goed zo, Joyce! Oh Joyce, dat smaakt goed, Joyce! Omdat het lijksteen. Oh, Annabel! Kijk eens, Annabel! Jij hebt een wortel natuurlijk! Hé, hey, Annabel! Kijk eens! Kijk eens! Kan je dat happen? Hap! Hap! Goed zo, Annabel! Kijk eens, Joyce! Jij hebt een hooi in je mond! Ho, oh, Joyce! Oh, oh. Kijk eens, kijk eens Joyce. Oeh, nu ben je bang. Hé, hey, Black Tech. Kijk eens, Black Oeh, oh, dat liet Joyce vallen. Het is dus gelijk op. Goed zo, Joyce! Nou, die hangt goed. beetje laag, maar die hangt. Hé, hey, Black Jack! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Appeloesers!